Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Diana Krol en al 23 jaar trotse inwoner van Nijmegen. Ik woon in de Benedenstad en ben jeugdhulpverlener. Nijmegen, de stad waar vrijheid een groot goed is. Nijmegenaren geven kleur aan onze stad. De Stadspartij sluit niemand uit. En daarom verzetten we ons tegen eenzaamheid, armoede en intolerantie. En voor de Stadspartij tellen alle kleuren van de regenboog mee. We maken van de Voedselbank een sociale supermarkt. Zo kunnen mensen zelf hun boodschappen kiezen. Los van deze sociale supermarkt willen we meer aandacht voor de effecten van de coronacrisis... ...op bijvoorbeeld eenzaamheid, psychische zorg en schooluitval. De jeugd is de toekomst en daarom wil de Stadspartij meer inzet van straatcoaches. Ook zorgen we voor meer wijkactiviteiten voor de vergeten doelgroep tussen de 15 en 18 jaar. Ook verhogen we het aantal beweegroutes en pleintjes in de stad. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5, Stadspartij Nijmegen. Wij fixen het.